Hallo iedereen, wij staan op dit moment in het centrum van Utrecht, want we zijn op zoek naar kerstcadeautjes. Aangezien de feestdagen er weer aankomen, en we zijn een beetje op zoek naar tech gadgets. Dus wij gaan straks naar high five clubben, want die schijnen echt alles te hebben. Dit is trouwens ook een samenwerking samen met high five clubben. En we kunnen je alvast vertellen dat je echt tot het einde van de video moet kijken, want we hebben een hele fijne verrassing voor je. Dus we gaan nu even naar de winkel om even rond te kijken. We zijn al een tijdje in de winkel. We hebben even rondgekeken wat er allemaal hier te koop is. En we zagen hier al iets wat ons heel erg interessant lijkt. Dit is namelijk een projector. Dat is natuurlijk een heel fijn ding om te gebruiken om films bijvoorbeeld op af te spelen op een heel groot wit oppervlak. Dat kan bijvoorbeeld een doek zijn, maar ook een hele grote witte muur. Ja, het leek ons echt super leuk voor onze zus Serena. Daar heeft het ook zelf wel eens over gehad. Want zij heeft echt een super grote witte muur. En wat ook leuk is, is dat je hier dan een versterker en een stereo setje aan kan aansluiten. En dan heb je echt super mooi surround sound. En dan is het echt net alsof je in een bioscoop zit. Hier is een enorme selectie aan verschillende speakers die je kan gebruiken voor surround sound. Deze zet je bijvoorbeeld aan de zijkanten neer, deze zet je onder het scherm neer en heb je uiteraard ook nog de kleintjes die je in de hoekjes van de kamer neerzet. En waar wij vooral zelf heel erg enthousiast van worden is een stereo set. En in zo'n set heb je dan bijvoorbeeld een versterker. En we hebben hier een hele mooie gevonden. Dat is de Blue Sound Power Note 2. En dat is een versterker waarmee je kunt streamen. En dat is heel erg belangrijk want dan kan je bijvoorbeeld uh, met je telefoontje muziek ook afspelen via die versterker. Maar je kan dus ook gewoon je televisie en zo daarmee uh, verbinden. En dan heb je dus in zo'n set een versterker maar natuurlijk ook nog een speaker. En je hebt hier echt super veel mooie soorten. En we vinden vooral deze heel erg mooi. Van het merk Boukers en Wilkins. En die geeft ook echt super goed geluid. En in deze winkel kan je dat heel erg leuk testen. Er staan namelijk stoeltjes overal. En dan zit je echt een beetje op de hotspot van de winkel waar al het geluid op de beste, hoe moet je dat het beste uitleggen? Daar ja. komt alles samen. Precies, op de beste manier komt het zeg maar in je oren. En dan kan je echt heel goed testen welk geluid jij het mooiste vindt. Ja, dus we hebben net ook even op de stoel gezeten. Naar ons favoriete nummertje geluisterd. En ja, we werden wel heel erg enthousiast ervan. Hier moeten je trouwens ook even kijken. Dit viel mij namelijk echt meteen op. Dit is een Samsung tv. Maar wat heel tof aan deze is, is dat er een lijst omheen kan worden gezet. En dan lijkt het net een echt schilderij. Zoals dus je tv dan uitstaat is het gewoon net eigenlijk alsof je een schilderij aan de, aan de muur hebt hangen in plaats van een tv. Want als je deze uitzet, dan kan je gewoon een schilderij of een foto of andere dingen laten afbeelden wat jij wilt. Er worden volgens mij honderd schilderijen bijgeleverd, maar je kan ook een USB-stick erin doen met je eigen afbeeldingen. Dus kan je bijvoorbeeld een familieportret neerhangen. Superleuk is dat. Superleuk. Op die manier heb je zeg maar niet zo'n zwart vlak aan de muur, dus dan heb je gewoon een stukje kunst dus er is altijd wat te zien dat is echt super cool op dit voorbeeld heb je een uh, bruin houten frame eromheen maar je hebt ook nog verschillende andere soorten volgens mij zwart en wit ook dus wat de beste bij jouw interieur past nou ben ik nu aangekomen bij de koptelefoons en ik zie hier gelijk eentje van marshall die ik al een tijdje op het oog heb Want ik vind de zijn gewoon eigenlijk heel erg mooi maar we zijn hier nu eventjes niet voor mezelf um, want wat ons ook heel erg opviel zijn deze koptelefoons deze zijn, als het goed is, namelijk heel erg perfect voor gaming. Ja, dus het leek ons echt een superleuk cadeautje voor George. En we hebben jullie wel eens uh, vragen horen stellen over wat er nou een leuke cadeautips zijn voor mannen. Nou, ik denk dat een hoofdtelefoon wel heel leuk kan zijn. dan helemaal voor gaming. En deze is super cool. Want deze kan je... Het microfoontje eruit trekken. En dat is ideaal. Want als je dus bijvoorbeeld klaar bent met gamen. En, en je wilt bijvoorbeeld de fiets opstappen. Uh, dan kan je natuurlijk ook gewoon nog deze koptelefoon gebruiken. Zonder dat je zo'n hele grote microfoon in je gezicht hebt hangen. Dus dat is echt wel heel erg ideaal. En deze is ook nog best wel goed betaalbaar. Wat ik trouwens ook echt een super goed cadeau vind. Voor zowel mannen als vrouwen. ...is natuurlijk een bluetooth speaker en ja. deze vier zijn van het merk Bioplay. Ja. Het geluid is gewoon heel erg goed, maar het design is vooral ook heel erg mooi. Welke van deze oh. vier <laughs> vinden jullie bijvoorbeeld het allermooist? Welke vind jij het mooist? Ja. Mijn ja. favoriet is deze, want ik vind het riempje erbij ook heel erg tof. Ja. En hij is net wat smaller en rechthoekig wat ik heel erg leuk vind. Ja, en ik vind deze juist heel erg mooi. Er is een beetje met een beetje stof eroverheen en zo. Maar wat nog cooler is, is dat wij straks echt een superleuke verrassing voor jullie hebben. Jullie kunnen namelijk wat winnen en daar gaan we straks iets meer over vertellen. Zoals je weer ziet, zijn we weer thuis en we hebben net heel veel inspiratie opgedaan in de winkel. We weten nu echt wel ongeveer wat we aan diverse familieleden zouden kunnen schenken. Maar waar we stiekem ook naar op zoek waren, was een cadeautje die jullie heel erg leuk zouden vinden. En jullie hebben allemaal je eigen persoonlijkheden, je Eigen leven. Dus we dachten, wat is nou één product die echt bij iedereen voor jullie zou passen? Nou, we hebben eventjes nagedacht over hoe jullie nijverstel eruit ziet, waar jullie van houden, wat jullie belangrijk vinden. En toen hadden we al iets in gedachten. De medewerkers zeiden toen ook: van dit is gewoon een super awesome product. Dus uh, dat is hem geworden. Ja, zullen we gaan vertellen welk product we hebben uitgekozen? Yes. Ja. Wij geven één keer de Jabra Elite Sport draadloze in-ear hoofdtelefoons weg ter waarde van 200 euro. En deze zijn echt super speciaal en wij gaan je precies vertellen waarom. Nou, deze hoofdtelefoon is dus ten eerste draadloos, wat super handig is voor tijdens de sporten. En wat ook super cool is, is dat deze oordopjes die meten je hartslag. En dat is soms wel heel erg handig om te weten voor tijdens de sporten. En verder zijn ze ook nog eens in-ear, dus het geluid dat je hoort hoor jij alleen zelf. Dus je hebt geen last van anderen om je heen en dat is een, ja, eigenlijk... Eigenlijk niet alleen in de sportschool, maar overal is dat wel heel erg chill. Wat ook heel erg leuk is, is dat er een speciale app bij komt met een voice coach. En deze geeft je tips en instructies tijdens het trainen. Maar ook als je hier niet mee bezig bent, dan kan je deze koptelefoon gewoon gebruiken... Met je eigen muziek dat je gewoon via je telefoon laat streamen. En wat ook echt super cool is trouwens. Is dat je deze oordopjes ook kan opladen in het hoesje die je erbij krijgt. Dus je bent altijd misschien on the go met die oordopjes. En ze zijn dan op die manier altijd opgeladen. Nou dat klinkt wel echt als een item dat jullie willen winnen. Dat hoop ik in ieder geval. Het lijkt ja. ons in ieder geval echt super tof. Dus wil je hier kans op maken. Dan moet je het volgende doen. Nou De winactie die organiseren wij dit keer via onze blog EndlessWeekend.nl En ga zeker eventjes naar de beschrijving van deze video voor een direct linkje naar de winactie en wat je onder andere natuurlijk moet doen is ten eerste je moet een abonnee zijn op ons youtube kanaal en ten tweede moet je een comment achterlaten op onze blog en nou ja, de rest staat allemaal een beetje goed en duidelijk weergeven in het artikel dus ik zou zeggen ga er lekker heen doe mee want het is echt een super vette prijs mm -hmm. En heel veel succes. Nou, We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over deze prijs als dat wij zijn. Dus laat het vooral even in de comments weten of je mee gaat doen aan deze winactie. En geef deze video natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet je dus niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. Nou, We zien je heel graag weer terug in de volgende video. Heel veel succes en tot de volgende keer. Doei! Doei.